Nou, ik ben uh, Athel de White. Ik uh, volg een training bij Bouw een Bloeiend Bedrijf. Ik zit in het vier programma En ik ben heel blij en dankbaar dat ik deze stap heb gezet. Uh, in het voortraject uh, naar, naar deze cursus toe heb ik al uh, uh, een aantal dingen ontvangen van Laura. Die hebben mij al heel erg op het goede pad gezet. En de twee dagen die ik hier nu ben uh, ja, leveren mij gewoon heel veel uh, inzichten in mezelf op maar vooral ook heel concreet welke stappen ik kan zetten. En dat is echt heel behulpzaam bij het uh, beter vormgeven van uh, mijn bedrijf. Um, ik liep er tegenaan uh, dat je sommige dingen wel weet... Um, maar dat het dan ontbreekt aan uh, tools om de stappen te zetten. En de formats uh, die ik hier aangereikt krijg, uh, ja, die helpen daar heel erg bij. Um, en wat me ook heel erg helpt is uh, nou, de kritische bevragingen van uh, de businesscoaches, maar ook van je medecursisten, ja dat maakt dat je echt uh, dat gaat doen waar je gewoon van binnen heel ja. blij en dankbaar voor bent. En dat, ja, dat is gewoon hartstikke gaaf. Ik ben heel gelukkig. Uh, toen uh, liet ik mijzelf heel erg belemmeren uh, door uh, overtuigingen die ik heb en die ik niet wil hebben. En ik was me er ook vaak wel bewust van. Um, maar ik had niet het gevoel dat ik een andere keuze kon maken. En ik heb nu het gevoel dat, dat, ja, dat ik die keuze heel makkelijk kan maken. Um, maar dat daar ook daarnaast nog een heel mooi vangnet is. Om je uh, ja, daarbij behulpzaam te zijn. Dus, ja, Dat geeft echt een heel warm, blij, dankbaar gevoel van binnen. Het ontroert me ook nu.